Yar! Gebruik jij illegale software in jouw onderneming? Voordat je dat doet, stop en denk na. Vandaag hebben we het dus over illegale software. Nou ja, illegaal. De software zelf is misschien niet illegaal, maar het gebruik ervan wel. Afhankelijk van hoe de terms en conditions van die software zijn ingesteld. Je breekt al best wel snel in terms en conditions op het moment dat jij software gebruikt. ...op een manier zoals die niet bedoeld is om te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Microsoft Office. Fantastisch voorbeeld, want tegenwoordig is bijna alles in een, uh, een abonnementvorm gegoten. En niet iedereen vindt dat even fijn. Uh, er is nog steeds gewoon de koop eenmalig en houd die versie optie. Maar ook daarbij uh, ligt de prijs best wel hoog. En dus zijn er heel veel bedrijven die wij tegenkomen die dan toch... ...bijvoorbeeld 365 Home gebruiken voor de business. En dat mag natuurlijk niet. Dat noemen we dan al illegale software. En uit een recent onderzoek blijkt dat er best wel heel veel MKB-bedrijven zijn die het randje willen opzoeken om wat centen te besparen. Stop en denk na. Hier zijn drie redenen waarom je absoluut geen illegale software moet gebruiken in jouw onderneming. Nummer 1: malware. Malware kan best wel heel veel zitten in geperate software. En vooral op het moment dat je het downloadt en uh, bijvoorbeeld een crack nodig hebt om het te installeren. Nou, ja, ik denk dat best wel mensen begrijpen wat ik bedoel, maar pas hiermee op. Iedereen die dit installeert, hè? je hoeft maar net één filetje verkeerd te downloaden en je hebt het al te pakken. Ransomware tegenwoordig zit echt om het hoekje. Iedereen kan eraan blootgesteld worden en voordat je het weet zit je hele data op slot. Reden nummer twee, knutselwerk. Vind je dan toch software waar geen malware in zit, dan ben je soms best wel bezig om die software daadwerkelijk aan de praat te krijgen. Veel softwarefandoren tegenwoordig zijn slim genoeg dat ze hun software via het internetverbinding laten maken met hun eigen servers om de software te valideren. Daar kan best wel wat knutselwerk achter komen En daar zit natuurlijk heel veel tijd in. Tijd is natuurlijk geld. En nou ja, zo lopen de kosten voor die illegale software waar je kosten mee zou besparen ook heel erg op. En heb je het dan uiteindelijk draaiende? Mocht het dan alsnog kapot gaan, dan ben je er natuurlijk helemaal op zelf op toegewezen. Dan, dan is er niemand die jou kan ondersteunen. Dat brengt me bij punt nummer drie. Ondersteuning. Ja, dat is een beetje een duidelijke, maar... Uh, Download jij de software illegaal, je zet er een crack overheen, je betaalt niet voor, de software, uh, voor het softwaregebruik. Dan gaat de leverancier van die software je natuurlijk never nooit helpen. <laughs> en om heel eerlijk te zijn, wij als IT-bedrijf ook niet. Wij willen onze handen daar ook niet aan branden. Dus denk goed na voordat je zoiets doet. En mocht je nou denken, dat gebeurt bij ons niet, denk er dan ook even over na. Hebben jouw medewerkers misschien rechten op hun pc's? Kunnen ze zelf dingen installeren op dat ding? Want als die mogelijkheid bestaat, dan gebeurt dat misschien zelfs zonder dat jij er weet van hebt. Even een stukje software downloaden die dat ene pdfje aan kan passen. En zonder dat je het weet heb je in één keer ransomware te pakken. Dus denk goed na over dit soort zaken en zorg ook dat het niet kan gebeuren binnen jouw bedrijf. Wij raden in ieder geval aan om de authentieke software te gebruiken op de legitieme manier zoals het bedoeld is. Op die manier voorkom je namelijk je malware, heb je geen knutselwerk en krijg je tenminste ondersteuning op het moment dat er iets fout gaat van de leverancier of bijvoorbeeld van een IT-bedrijf zoals wij. Dat was de video voor deze week. Klik hier voor een video waarvan YouTube denkt dat het leuk is. En hier heb ik een andere suggestie voor je ingezet.